Hallo mensen van J ik ben Jason. Je praat veel te snel man. <lacht> Hi, hij is Jason, ik ben zijn baas. <lacht> en vandaag gaan wij elkaar elektriciteren. Yes! Gaat hij weer huilen. <lacht> <lacht> weer! Help! <lacht> Oké, okay, dus we hebben twee challenges. Hey. Eén is dat Sven, onze lieve gastheer. cameraman. Uh, die, heeft een, die heeft een locatie manager. Audio technicus. <laughs> die heeft een quiz voor ons gemaakt. En per vraag die wij fout hebben, is een extra seconde dat we geëlektrificeerd worden. Dus als er zeven vragen zijn, is het dus en je hebt alles even fout, 7 seconden lang. Ben lul? Twee is dat we deze biks hebben en dan moet je een piramide maken. Oh. En dan moet je weer terug doen en ondertussen moet je geëlektrificeerd door de ander. Kijk Sven, let's go! Ik ben helemaal klaar voor jullie ook. Ja. Mentaal? Nee. nee. Hoeveel scheten laat een mens per jaar gemiddeld? 3000, 5000 of 7000? 7000. Hoppakee. Hoeveel calorieën per minuut verbrand je met zoenen? 1, 6 of 10? 10! Oh yeah! Wie is de beste vriend van Mr. Bean? Ted. Teddy Bear. Teddy Bear. Hoeveel poten heeft een kreeft? Zes, acht of 10. 8, 10. 10 poten. Hoeveel liter melk produceert een koe gemiddeld per jaar? 10 poten. Oh, dat vind <laughs> ik zo. extra seconde Dat is een extra ik seconde hè? Nee, nee. <laughs> Hoeveel hamburgers met McDonald's per seconde? 25 burgers, 50 burgers, 75 burgers of 100? Jezus. 100. Zeker. Jij gaat voor 75? Ja. Echt voor 100 stuks? Ja. Het was 75 stuks. Ja, dat is goed. Ik druk hem. Ja. Nu in. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Dit is de vierde. <totstuk> ja, Ik <ja, ja>, ja. <totstuk> dacht dat het gejankt zou worden. <totstuk> Oh, ik ben oké. Okay. Dus is wel je uh, iWatch opgeladen. <laughs> oké, okay, nu is het oh, ja. volgende challenge. En dat yes, de... piramidespel. Ja, woe! Dus we gaan nu het plaatste daar naartoe. Zo zo. Doei. Welkom terug. De challenge is als dus volgt. Okay. Uit je reclame? Ja. Uitsvelen. de reclame mag ik rustig negeren. <laughs> oké, okay, goed. Hoe dan ook. Dat hij. Ik weet niet of ik hem laag moet. Zo snel, ik weet ook niet waarom. Hij moet zo snel mogelijk de piramide bouwen. En daarna moet hij hem weer naar beneden doen. Maar in die tussentijd ga ik hem schokken. Blijf. Like. Ja! Yeah! Ja, jij ah! dit? Ah! Oké, okay, en go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hij komt niet uit! Huh? Jij hebt eentje overgeslagen? Nee, nog ja. <lacht> <lacht> ja, nee, <dan> een keer! Nee, nog een keer! Hier. Yeah! En nu weer naar Ik zal nog als ambulance bellen voor jou. Welkom to the shocking show. Dit is Jason. Ja? He cries every episode. No, ja! Hij doet het! Ja die voelen we! Drie, twee, Oh Oh Oh Kevin kijk dan jongen. Oh mijn oh. boy. Oh. oh fuck. Wat Ja, jij bent er. Goed man. Oh, Jongens, het was een leuke video. Oh, vonden jullie dit wel een leuke video? Dan... Oh, ik, ik voel niks. Ik ben ook. Okay. Oké, okay, goed. Vonden jullie deze video? Geef dan zeker een blauw duimpje omhoog. Willen jullie meer? Abonneer dan zeker even. Super erg bedankt voor Kevin die meedeed met helpen. Helpen? Ik heb gewoon mijn neem dat yeah. <laughs> Oh, Het was fun. See you next time. Ciao, ciao. Bye bye. Oh my god jongen.